Sintje, o, oh, Sintje. oh Mascha, hé, hey, Mascha. Sintje, die trappen, hé. Hey. Je mag allebei, kijk eens. Oh, Mascha. Hé, hey, Mascha, hé. Hey. Sintje, Sintje. Mooi zomersweer. zomersweer. Je hebt vieze ogen, Masja. Of Sintje, Sintje. Masja, jouw ogen zijn altijd schoon. Hé. Nee. Oh, Masja. Hé. Nee. Sintje. Mascha Sintje Hé hey, Sintje Hé hey, Sintje O oh, Sintje O oh, Mascha Hé hey.